Het verschil tussen een vectorbestand en een bitmap kunnen we heel duidelijk zien wanneer we extreem gaan inzoomen. Inzoomen doen we door op de plustoets te drukken. Bij een bitmapbestand zie je de pixels heel duidelijk zichtbaar worden. Je krijgt een onscherpe, gekartelde rand. Bij een vectorbestand daarentegen blijft de lijn mooi glad.